Hallo, het lijkt misschien of ik hier in een, uh, in een donkere stad sta, maar nee, ik sta hier gewoon in mijn kamer met mijn smartphone zonder green screen. De app Clips maakt gebruik van de True Depth camera van mijn iPhone 10 en daardoor begeef ik mij in een 360 graden wereld. Ik kan dus kiezen uit allerlei verschillende scènes. De camera kan ik helemaal omhoog naar beneden draaien en ook gewoon helemaal rondlopen in die scène. Nou, dit is natuurlijk heel erg leuk speelgoed, maar ik denk voor bedrijven is het heel erg interessant, want deze technologie gaat alleen nog maar meer ontwikkelen. En op een gegeven moment zul je je eigen achtergrond, je eigen 360-graden scène kunnen maken. En dat biedt mogelijkheden.